haken we gaan vandaag aan de rosa poncho beginnen en die rosa poncho die wordt gehaakt in het rood wit geel dat zijn de oeteldonkse kleuren van den bos in de bos heb je rood wit geel en als je dat aan hebt ja dan dan ben je helemaal op zijn oeteldonks in de bos uh, dit wordt een baby poncho met hele leuke randjes ik ga het rustig uitleggen wat je nodig hebt en hoe je het moet maken en ik zou zeggen kijk lekker mee en uh, genieten van dit wordt een baby poncho aan de voorkant is hij open dus het kindje hoeft niks over haar hoofd heen te maar halen of om te knopen um, het dasje de er aangehaakt dus je knoopt het dasje dicht en het zit er meteen aan vast. Ik zal het rustig uitleggen en dan gaan we beginnen. Tot zo. We hebben nodig voor de poncho. Twee bolletjes rood van Bravo van Sasjemeijer. Twee bolletjes wit en twee bolletjes geel. En wil je het kleurnummer? Rood is 08241, en wit is 08224, en geel is 08210. Dus misschien dat je wol moet bestellen, maar deze wol heb ik gehaald bij de winkel in de Vuchterstraat in een bos bij Hoofs. En ik zal je nog meer vertellen wat je nodig hebt. Steekmarkeerders. Een centimeter. Een stopnaaldje. Ik haak deze poncho met haaknaald nummer 5 omdat er nogal een klein ja, is. Ze wordt nog één in volgende zomer. Dus in maart gaat ze dragen. Dus we haken dit ongeveer voor maatje 74. Maar ik ga ook rustig uitleggen in andere maten hoe dat je een grotere maat kan uh, maken. Um, dan heb je nog nodig spelden. Een schaartje en ik heb ook nog een paar applicaties gemaakt hartjes en de link daarvan die zal ik hieronder zetten onder de video want dan kan je ook sowieso hartjes haken want die zijn ook zo leuk hartjes haken als je dat kan dan ja, dan kan je ook heel veel dingen versieren voor carnaval of voor andere leuke dasjes kijk dan kan je een paar hartjes opzetten en hoe schattig is dat dus dit uh, deze link zet ik eronder. Ja, dit is wat we nodig hebben, dus twee stuks van rood, twee van wit en twee van geel. Oh ja, en de bolletjesrand. Ik zal het even laten zien. Ik heb hem nu nog opgespeld. Kijk. Nu zit de bolletjesrand zitten nog met spelden op. Maar die bolletjesrand, ja, die kan je ook in allerlei kleurtjes uh, kopen. Ik heb gekozen nu voor heel Ik denk, ja, is gewoon leuk. Je kan rood pakken, je kan de carnavalskleuren pakken, ook een hele andere. Ja, het is, het geeft het haakwerk net iets extra's. En ik ga het straks ook rustig uitleggen hoe dat je die leuke sierrand hier opmaakt. En uh, ja, dan kunnen we gaan beginnen. Dan zie ik je zo weer terug ik laat even zien dit is de achterkant van de poncho dat hij dus in het vierkant gehaakt wordt maar blijft in het midden hier blijft hij open hier zit dus al het dasje aan maar je zet dus een opzetketting op van uh, 12 12 12 12 dat is dus 12 24 36 48 losse steken Ik zie je zo weer terug nu, dus je pakt je rode draad, je maakt een opzetlus en je maakt 12 losse: 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11, 12 en in die 12 iedere keer daar, zet je een Steek markeerder. Dan gaan we weer verder: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. En dan pak je weer een steek zie je? en zo ga je door tot je 48 steken hebt en om de 12 zet je even een steekmarkeerder erin en dan zie ik je dadelijk weer terug we hebben nu 48 steken opgezet en om de 12 een steekmarkeerder en dan zie je dat je dus ook hier dus die vierkant krijgt 12 12 zie je? zo Alleen we gaan nu gewoon iedere keer terug, dus we zetten het niet aan elkaar, omdat het aan de voorkant moet openen. Ik haal hier trouwens even de steekmarkeerder eruit, die vind ik lastig. De laatste. Je begint met één losse. Sorry. Eén losse. En dan gaan we in elke steek een vaste zetten. dat is echt je eerste toer hoor die eerste al die vaste zie je en ben ik bij de steekmarkeerder dan zie ik je weer terug en nu zijn we bij de steekmarkeerder en daar zetten we twee vaste in want dit worden de hoeken twee vaste en dan ga je weer in elke steek een vaste zetten Dus bij de hoeken zet je twee vaste in. En bij de gewone steken één vaste. Zo. Komt het er dan uit te zien. Dan krijg je al echt een hoekje. En dan zie ik je op het einde van deze doel weer terug en We zijn nu op het einde van de tour met de vaste. We zetten nog één vaste erin in de laatste steek. Zie je dat je echt die laatste, dit is de laatste steek, dat je die ook niet vergeet. En dan heb je mooie hoekjes, zie je? En dan een... even goed de camera neerzetten, zo. En dan wordt dit zo de voorkant. En dan heb je gaan we zo weer terug aan de poncho beginnen. Dus we gaan het weer keren. Voordat we het keren maken we drie lossen. Na de drie lossen dan keer je je werk als een blaadje. En dan gaan we in de eerste niet, maar in de tweede steek. Daar gaan we een groepje maken van drie halve stokjes. En je steekt in, je haalt je draad op. En je haalt om en je gaat meteen door drie lussen. Dus de halve stokjes heb ik gekozen. Je steekt in, je haalt je draad op, omslaan door drie. En dat zijn halve stokjes. En ik heb dit gekozen omdat ik voor een babytje vond ik um, de gewone stokjes gewoon te grof. Dus ik vind een half stokje. Je steekt weer in dezelfde steek in, je haalt je draad op, omslaan door. 3 en dit haakt ook wel heel makkelijk weg en nu ga je je volgende groepje van 3 1 2 sla je nu over 2 sla je over en in de derde dus niet 1 2 in de derde daar ga je weer een groepje van 3 halve stokjes maken dus je slaat om je steekt in omslaan nog een keer omslaan door 3 dit doe je wel um, ja Je moet een beetje los haken, maar dat is altijd wel een beetje makkelijker. Dan pak je alle drie de lusjes en dan heb je drie halve stokjes. Je slaat weer om: 1, 2, sla je over, en in die derde daar steek je in. Je haalt je draad op, omslaan door 3. En als je ziet hoe makkelijk dat je hiermee weghaakt is makkelijker dan een stokje want je hoeft nergens bij na te denken het zijn iedere keer groepjes van drie en je slaat iedere keer een twee steken over en in de derde en nu komen we dus bij die steekmarkeren in die derde daar pakken we dus weer een half stokje of we maken weer een half stokje en dan gaan we en nog twee maken en dan nog één losse want dit is de hoek en dan gaan we weer drie halve stokjes in die hoek maken of in diezelfde steek dus op de hoeken zet je drie halve stokjes één losse en drie halve stokjes in één steek en dan krijg je die hoek en dan sla je weer een twee steken over en in de derde daar maak je nu een groepje van 3 halve stokjes. Je slaat het 1, 2 over en je maakt in de derde 3 halve stokjes. En op het einde van de toer, dan zie ik je weer terug. We zijn nu bijna op het einde van de toer. En als je ziet, dan krijg je al een vierkant. En ik heb al gekeken. Of die groepjes of dit werkt. Kijk, want hier heb je dus alleen maar één stokje ingezet. Um, dan heb je 1, 2, 3 groepjes van 3. En dan in dezelfde steek een groepje van 3. Een losse en 3. En dan heb je hier weer groepjes van 3. Dus 3. En hier tussen die hoeken heb je ook weer een groepje van 3. En hier. Krijg je dus ook weer een groepje van drie en dat betekent dat je in de laatste steek alleen nog een half stokje zet. Dus in de laatste steek een half stokje. Kijk en dan heb je overal hetzelfde aantal stokjes en kom je ook goed uit. Dit begin is gewoon het belangrijkste van de poncho. Dan ga je weer drie lossen maken. Ik maak iedere keer 3 lossen op het einde van de toer en dan keer ik het werk en dan gaan we de meerdering maken. Maar we maken dan 2 halve stokjes hierin tussen die eerste en het groepje van 3. Dus maken we er 2. Dit is 1 en dit is 2. En waarom 2 aan het begin? omdat je hier al een uh, 3 los hebt gedaan en dit telt mee als half stokje dan gaan we weer gewoon de toeren vervolgen met groepjes van 3 in die openingen dus in deze opening ga je iedere keer hier in die opening ga je drie halve stokjes maken in de opening van drie, 3 halve stokjes en op de hoek dan gaan we natuurlijk weer twee groepjes maken van drie dus in die opening dit is de hoek eerst tot drie tellen dan een losse en dan in diezelfde opening maak je weer een groepje even opnieuw een groepje van drie dit is 1 2 3 kijk en dan heb je weer de hoek gemaakt en dan ga je in die volgende opening hier ga je weer een groepje van drie halve stokjes maken het haakt echt heel makkelijk weg als je het begin goed hebt, dan heb je zo die poncho af. En het heet de Rosa poncho, omdat mijn nichtje heeft een baby gekregen en die heet Rosa. Dus toen wilde ik graag voor de carnaval een poncho haken. En ja, hoe moet ik hem dan noemen? Ja, dan wordt het de Rosa poncho. Dit is de hoek weer. is tot drie tellen, 1 lossen en weer tot drie halve stokjes. Je kan de afspeelsnelheid hier rechtsboven in beeld hier. Hier kan je de afspeelsnelheid aanpassen en je kan de ondertiteling aanzetten en het is altijd makkelijker werken. En dan zie ik je op het einde van de video van de tour. Dan de tweede toer van de granny stripes, dan zie ik je weer terug. En we zijn nu op het einde van de toer, um, de tweede toer met granny uh, halve stokjes. En als je ziet dat ik er hier drie heb en hier 1, 2, 3, 4, dan betekent het dus dat je op het einde ook die vierde groepje moet maken van halve stokjes en je moet een groepje hebben van 3 halve stokjes en dan heb je weer aan elke kant gelijk 4 van deze groepjes 1 2 3 4 buiten de hoek om 1 2 3 4 en zo ga je iedere toer nu ga je weer drie lossen maken iedere toer ga je zo verder dus je keert weer je werk ik heb van elke kleur heb ik 3 3 toeren gemaakt en nu ga je weer tussen die het eerste stokje en die andere twee in ga je weer twee stokjes maken of twee halve stokjes 1 2 dus dit is je begin weer en zo begin je Iedere toer met twee halve stokjes is drie losse, twee halve stokjes en dan ga je weer in die openingen tussen die groepjes in drie halve stokjes maken. Het haakt zo lekker weg en vooral ook omdat het een half stokje is. Um, ik vond de grote de gewone stokjes gewoon te groot en een half stokje ja, dat is hoger als een vaste en je hebt toch een beetje het leuke effect en ik laat even het begin zien want ja, jullie kunnen nu verder met toeren maken um, dit is de voorkant of ja je, je gaat hem elke keer weer heen en terug ik laat even de poncho nog zien welke kleuren dat ik iedere keer 1 2 3 rijen heb gemaakt per kleur 1 2 3 per kleur en deze vanaf de bovenkant ja hier zitten vast omdat dit is het dasje heb ik ook even kijken hoor oh, ik heb hier toevallig twee rijen twee rijen Omdat hier natuurlijk nog vast aan komen dus ik heb twee rijen rood aan de bovenkant dan drie wit. en ook weer 3 geel en omdat ik hier die bolletjesrand eraan heb gezet, kan je dat niet zo goed zien, maar ik heb die bolletjesrand in het midden erop gestikt met mijn naaimachine. En dan daarna ga je een rij te maken. En ik zal nog even voordoen hoe ik die vaste maak en die sierrand. En dan zie ik je zo weer terug. Kijk, even de poncho erbij pakken. Even de camera omhoog ik laat nu ook de verkeerde kant van de poncho even zien, zodat je ziet dat dit vierkant is en dat dit helemaal gewoon nu door gaat lopen dus je kan nu gewoon verder met alle kleurtjes ik zal even nog de goede kant laten zien en hier zit natuurlijk al het dasje aan laat ik dadelijk ook nog zien dus je gaat nu verder je kan gewoon met alle kleurtjes verder wat je ook wil welke poncho je ook wil maken en ik ga nog even verder uh, gewoon haken om te laten zien hoe je deze sierrand kan maken en dit is een, een waaierrand. dus jullie kunnen gewoon verder nu gewoon verder haken zoals ik het uitgelegd heb en dan ga ik dadelijk uitleggen hoe ik het dasje eraan heb gelegd en um, de leuke sierrand de bolletjesrand, die zet ik hieronder onder de video, want daar die heb ik al een keer gefilmd en die heb ik ook gewoon eerst met een rij um, vaste drie losse, vaste drie losse gedaan en daar de bolletjesrand op gedaan. Maar ik zou zeggen, haak lekker verder en dan ga ik zo even de sierrand uitleggen. en ik het dasje eraan heb gehaakt. Zie ik je zo weer terug. Um, ik ga nu uitleggen hoe je de sierand maakt. Maar je maakt dus eerst een opzetlus. En ik zal even laten zien welke kleur ik gebruikt heb voor de sierand. Um, na het geel heb ik eerst een rij rood met rood vaste gemaakt. En dan ga ik dadelijk in het wit verder. En omdat ik nu dadelijk in het wit verder ga, heb ik even geel gepakt. Omdat het, het duidelijker is. Je maakt dus een opzetlus. Je begint weer in het begin van je werk. Daar zet je je haaknaald in. Je haalt je draad op. Omslaan door twee. Zo, dit is je eerste vaste dan ga je tussen elk stokje, elk half stokje een vaste maken. Dus ook in de grote opening een vaste. En dan ga je weer tussen elk stokje een vaste maken. Dit is meer het begin, zodat je de sierand eigenlijk makkelijker op kan zetten dan heb je weer een rij vaste dus tussen elke steek daar maak je een vaste zie je dat ik hier tussen die stokjes ingestoken heb en ook tussen het groepje en weer vaste vaste vaste vaste vaste dus je maakt dit echt even een rij vaste voordat je aan de Hieraan begint. Tussen de stokjes gewoon insteken. En op de hoeken. Daar zijn we bijna. Hier op deze hoek. Daar zet je een vaste losse en in diezelfde steek weer een vaste, dan ga je weer tussen die stokjes insteken met een vaste, een vaste, een vaste. Dus voordat je de sierand maakt, ga je eerst even een rij vaste maken. En dan zie ik je zo weer terug. We zijn nu op het einde van de toer met de vaste. je pakt je schaar je knipt af en je haalt je draad door en dan gaan we nu aan de sierrand beginnen en de sierrand kijk dat is eigenlijk um, even tellen 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 Ja. Zes stokjes zijn het. Dus je pakt een ander kleurtje garen. Je kan dus deze poncho in alle kleurtjes maken, natuurlijk. Hè? Het is natuurlijk heel leuk, juist als ik zie wat anderen ervan maken. Je kan ook altijd een foto opsturen naar, uh, via Facebook. Daar sta ik ook op, bij iedereen kan haken. En dan uh, stuur je de foto op van jouw resultaat. Dus je maakt weer een opzetlus. dus pak de eerste steek en je zet je draad vast met een vaste en dan ga ik nog een keer kijken nog een keer tellen 1 2 3 4 5 6 6. en in het begin heb ik alleen de vaste en een losse gedaan, ja dan moest ik even kijken je maakt um, een, een losse en dan ga ik nu in die grote openingen zes stokjes maken, zes gewone stokjes en even kijken ik moet toch nog even kijken ja, zes gewone stokjes en dan pak ik iedere keer bij deze grote opening wil ik zijn, ga ik om deze heen dus ik ga om die steek heen en dan haal ik mijn draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan. Ga ik weer achterlangs? Ik ga langs die steek, ik haal mijn draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan. Ik ga weer achter die steek door, ik haal mijn draad op, omslaan door 2 omslaan door 2 omslaan achter die steek door ik ga mijn draad op omslaan door 2 omslaan door 2 en nu heb ik er 1 2 3 4 en nu ga ik er nog 2 maken dit zijn weer gewone stokjes 1, 2, 3, 4, 5, 6. En dan om het in evenwicht te houden, blijf je dus iedere keer die steek pakken bij die grote openingen. Dan pak je omslaan en bij de volgende groepje, dus hier, ga je weer achter die steek door. Je haalt je draad op, omslaan door 2, omslaan door 2, omslaan. Je gaat achter die steek door. Je haalt je draad op, omslaan of doorhalen, omslaan door 2, omslaan door 2. Iedere keer ga je zo een groepje van 6 stokjes maken, even wat garen pakken. en dan tel je weer stokjes 1 2 3 4 5 en je pakt de zesde en dan krijg je dit leuke waaierrandje dus ja ik kan nog natuurlijk altijd wel doorgaan via de achterkant om de steek heen en zo maak je weer een waaiertje met 6 stokjes 1, 2, 3, 4, 5 6 en zo maak je hele waaien rand af als je een leuke sierand erop wil hebben bij mij is de sierand hier bij deze poncho heb ik hem gemaakt eerst rood-wit-geel, toen heb ik rode vaste gemaakt en toen heb ik de witte sierand gemaakt Dan gaan we nu dadelijk aan het dasje beginnen en dan zie ik je zo weer terug nu gaan we aan het dasje beginnen en we maken dus uh, een opzet en dan gaan we eerst 40 lossen maken om de lengte van de das te bepalen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 en dan ga je door tot 40 en dan zie ik je weer terug en voor het dasje heb je dus 40 lossen gemaakt en nu ga ik dus de steekmarkeer dus. Even eruit halen want die heb je nu niet, niet meer nodig, maar die heb je wel nu nodig voor het dasje. En het dasje, die ga je dus aan de poncho haken en dan ga je dus kijken waar je dat dasje wil laten sluiten. En dan laat ik niet sluiten vanaf hier, nee, ik heb het iets meer naar achteren geschoven. Um, je zet hem ongeveer ja twee van de hoek af dan heb je altijd een soort overslag nog en het dasje ja, je mag het natuurlijk uit laten komen waar jij het wil uit laten komen maar ik kan alleen maar uitleggen dat ik het zo heb gedaan ik heb dus twee steekmarkeerders aan het begin gezet maar niet op de hoek twee um, groepjes van drie van de hoek af en dan pak je je 40 lussen weer op en die ga je dus aan het dasje of aan het aan de halsopening zetten. Je steekt in, je pakt je draad van je lus, je haalt je draad op, omslaan door 2. Dus je zet hem vast met een vaste en dan wordt dit je dasje en dan ga je weer overal in elke steek een vaste zetten dus nu haak je het hele dasje aan de binnenkant van de hals haak je dus vast aan je poncho met vaste en ik heb wel net de hoeken eruit gehaald maar als je het makkelijker vindt dan is het wel makkelijker om dus de hoek als je zegt nou hij loopt niet lekker dan zet je de twee vaste in de hoek het hoeft niet maar het is misschien beter twee vaste in de hoeken van de halslijn zie je en dan gaan we straks het dasje verder afmaken en dan ga ik door tot deze steekmarkeerder en dan zie ik je dadelijk weer terug en we zijn nu bij de steekmarkeerder aan de andere kant van de, de hals en ik heb op de hoek heb ik twee vaste gezet zie je zodat je dus een mooie ronding krijgt en dan als je bij de steekmarkeerder bent dan we gaan we weer 40 losse maken 1 2 3 4 en als je bij de 40 bent dan zie ik je weer terug en ik heb nu 40 steken weer opgemaakt opge, um, in totaal en dan wordt dit dus je, da, je das. je en ik zal even meten hoe lang die das dan is en je moet wel rekening houden het is voor een baby dus je hoeft het allemaal niet zo overdreven lang te doen. Vaak is een dasje vaak eerder te lang dan dat het te kort is. En dan heb ik hier ongeveer 23 centimeter, ja 24 centimeter. Wil je hem langer? Ja, dan, dan zet je gewoon meer steek op. Ik leg het uit zoals ik het heb gedaan. En dit wordt dus het dasje. En nu kan je op deze steken, en dat ga ik nu niet voordoen want ik ga het wel uitleggen. Je gaat nu weer terug uit, uh, allemaal met vaste weer over die losse steken heen en op die vaste, daar ga je weer verder met die granny steek. Met deze steek, en dan maak je je dasje zo breed en zo. Kijk, ik zal even laten zien wat ik heb gemaakt. zo dit is dus de en dit is mooi aan de onderkant nu heb je echt een een dasje van ongeveer vijf centimeter breed en um, en die zit dus dan mooi aan en het is heel moeilijk filmen nu hoor want het is nu aan die halslijn vast dus het dasje heb ik uitgelegd hoe je die aan die halslijn hier vast moet haken en dan ga je in die granny steek met die drie stokjes uh, drie halve stokjes weer verder maken en dan hou je dus een dasje over ik moet wel even zeggen dat je dus niet meer die uiteinde hoef je dus niet meer twee stokjes bij te maken, want die tas moet hoeft niet schuin te lopen. Die moet recht lopen. Dus je zet als je omhoog gaat met die granny zet jij er drie losse bij. 1 2 3. En dan sla je 1, 2 steken over en dan ga je hier weer halve stokjes maken in een steek en dan sla je weer twee steken over en dan ga je weer drie stok uh, drie halve stokjes maken in een steek dus dat wordt je dasje Um, ik zal nog even laten zien hoe je de picootjes hier, ziet, hier zitten nog picootjes aan. Dat zijn eigenlijk gewoon um, drie losse en drie vaste. En dat laat ik zo even zien. En dan zie ik je zo weer terug. Picot randje heb ik met rood gedaan langs het dasje. Uh, ja, je mag zelf weten of je dat wil of niet wil. Kijk, dit zijn drie lossen. En dan zet je weer een halve vaste in die eerste losse. Uh, ik zal het even nog voordoen. Kijk, ik ben nog niet helemaal klaar. Ik laat hem dus langs het dasje lopen aan de binnenkant. En ik laat hem lopen tot. Um, tot het witte waaien randje. Um, omdat ik het nu ga uitleggen, pak ik heel eventjes een andere kleur, garen. Ik pak even wit, zodat ik even het picot randje kan uitleggen. Ik begin altijd gewoon met een opzetlus, en dit is even om het uit te leggen. Dus ik begin gewoon ergens. Die steekt altijd als je die lus hebt, ik steek altijd van voor naar achter in en dan pak ik mijn draad op en dan sla ik om en dan heb ik door twee en dan heb ik een vaste. Kijk, dan duw je even de begindraad naar achteren. Dus dit is mijn vaste, en nu gaan we aan picootjes werken. En ik heb eerst iedere keer drie vaste gedaan. Dus dit zijn drie vaste, en dan ga ik een picootje maken, en een picootje maak je met drie lossen: 1, 2, 3. En die, die eerste losse daar steek je gewoon in, en dan haal je je draad op om, en dan haal je je draad door 1, en je haalt je draad ook door die. Laatste lus en dan ga je weer je volgende steek opzoeken en dan ga je weer drie vaste maken: 1, 2, 3. Kijk, is dit je picootje? Het zijn gewoon drie lossen en je gaat weer verder met drie vaste, weer 3 lossen: 1, 2, 3 en je steekt in de eerste losse en je haalt je draad op en je haalt je draad door 1 en je haalt je draad door de laatste dus met een halve vaste zet je hem vast en dan in de volgende steek daar maak je weer een vaste en dan maak ik nog twee vaste want ik kom op ik tel dan iedere keer tot 3 dus 3 losse een halve vaste en 3 vaste en dit is je pico randje Kijk, ik heb het even in wit gedaan om het voor te doen en hier heb ik het met rood heb ik het langs langs het dasje gedaan en ja je kan zelf kiezen wat je het mooiste vindt. ik doe het dus helemaal rond tot de witte waaier En dan zie ik je dadelijk weer terug eerst wil ik jullie even hartelijk bedanken voor allemaal voor het kijken naar de hele video en dit is dus de rosa poncho uh, geworden hij is echt heel leuk en um, ik heb ook nog een klein jasje bij gekocht. Uh, dit is maatje 74. Dit heb ik bij de YOLA gekocht. Um, dit heet Dirkje Girls. Dus als je nog een klein jasje bij zoekt, is ook altijd makkelijk uh, voor eronder te dragen. Dus ik uh, zou zeggen: Dankjewel voor het kijken. Heel hartelijk bedankt en graag duimpjes omhoog dat is altijd leuk en abonneren en ik zie je op de volgende video weer terug tot ziens